De Age Balancing Moisturizer Broad Spectrum met SPF 30 is een luxueuze moisturizer voor dagelijks gebruik. Hij hydrateert de huid diep om de huid intens te voeden en te beschermen. Door en zonnebloemolie en aminozuren helpen de huid om de elastiteit te verbeteren en maakt tekenen van hormonale huidveroudering.